Goedemorgen dames en heren, uh, Hartelijk welkom. Iedereen een beetje geslapen? Ja, ik zie zo her en her van gezichten dat je denkt, oké. Okay. Uh, ik begrijp dat sommige mensen al heel lang door gaan gaan. Sommige mensen zijn heel vroeg naar bed gegaan. Dus uh, fijn dat jullie er allemaal zijn. Uh, mij is gevraagd om, het, uh, ja, om de tweede dag te openen. Waarom? Omdat het thema... Oh, kijk eens, dat ben ik. Dat is toch grappig. Nee, je kunt jezelf niet zien, nee, dat lukt niet. Ja, want er zit een vertraging in, hè, dat hebben jullie gezien. Dus iedereen die mij volgt via het scherm, die krijgt dat in tweede instantie. Ja, dat is toch interessant. Ja, nou ja, ook, oh, ook, oh. ook oh, kijken of dat daar ook lukt. Ja, goed. Um, Naar nou mij is gevraagd te openen, omdat uh, bevrijd van zekerheid is eigenlijk mijn vak. Ik ben improvisatieacteur, dat houdt zoveel in dat ik uh, voorstellingen maak die ik ter plekke bedenk. Dus eigenlijk uh, sta ik op het podium en dan weet ik niet wat ik ga doen. Um, bevrijd van zekerheid houdt dus in dat ik eigenlijk mijzelf bevrijd van de zekerheid dat ik een tekst heb, maar dat ik de onzekerheid instap en van daaruit maar zie wat er gebeurt. Het geheim daarvan is niet zozeer dat ik mezelf bevrijd van zekerheid, maar de onzekerheid verwelkom. Dat is het grote verschil. Want bevrijden van zekerheid, dat kan je eigenlijk niet, want zekerheid bestaat niet. Dat hebben we nou gisteren onderhand wel begrepen. Um, om dat een klein beetje te, ja, met jullie te doen, he, want ik kan hier wel al wat dingen doen, maar uiteindelijk gaat het ook om dat jullie het zelf ervaren. Want uh, gisteren werd er heel veel gepraat over, heel ver weg... Ook. Um, mag ik u verzoeken om allemaal even te gaan staan? We zijn er nu toch, dus uh, dan kunnen we het net zo goed doen. De Vrijheid van Zekerheid gaat over, over ook uh, ja, een beetje dat, dat, dat, dat gevoel van kwetsbaarheid. Hè? Want de zekerheid gaat te maken met als je onzekerheid moet zoeken ja hoe zit het dan met met met je kwetsbaarheid dus daarom wil ik u vragen kijk even om u heen en let eens met name op de kleur in de zaal gewoon alleen maar even kijken de hoofdkleur in deze zaal Ja, oké okay, en doet u nu allemaal even uw jasje uit sommige mensen hebben niks maar uh, of die zijn al maar uh, de meeste mensen hebben een jasje dus doe dat eens dus uit en kijk nu nog eens om u heen, wat het verschil is. Vooral in kleur. Daarvoor hadden we één grote, donkere, grijze uh, massa en nu hebben we ineens allemaal kleur. Het is wel grappig dat het, het, het onverwachte van de, de, de zwarte, donkergrijze, donkerblauwe massa nu vervangen is door de lichtblauwe, witte massa. Dus we, dus we leggen de ene zekerheid af... En die verhalen we voor een volgende zekerheid, namelijk, nou, we zien er in ieder geval nog steeds goed uit, en de, de wit-blauwe blijkt een beetje staan. Um, om de, de, de, de, dat gevoel van kwetsbaarheid, hè, dat betekent dat je moet, iets moet roepen, gisteren werd het ook gezegd door uh, de, de CEO van, uh, van, van DSM, Bijvoorbeeld, die zei van, ja, je moet jezelf laten horen, je moet uit de massa treden, nou, dat gaan we even doen, uh, maar we houden het veilig, rustig rustig aan, rustig aan, rustig aan, rustig aan. Uh, is ook handig om elkaar zo op die manier te leren kennen. Ik tel tot drie en dan roept u uw naam, uw voornaam. Ja. Um, als iedereen dat doet, is er niks aan de hand. Als één iemand denkt van nou weet je, ik heb de boodschap begrepen. Ik staar de massa en ik roep Kees. En de rest denkt van nou weet je, uh, pff, dat is allemaal leuk, lief en aardig. Maar dit is niet mijn moment. Dus uh, dit is juist uw moment om te voelen dat... Dat gevoel van, oké, okay, ik stap uit de massa en daar gaat hij. Dus ik tel tot drie en dan roept u uw voornaam. Eén, twee, drie. Ja. Kijk! Er komt in ieder geval een soort massa over mij heen. Uh, er zitten geen, er zitten niet heel te veel Diederikken, ja. want die komen er dan soms achteraan. Ik, ja, maar goed. bijvoorbeeld Beatrix had, ook nog een, die had dan ook nog een lange achter. Maar goed, we gaan het ietsje onzekerder maken. Ik tel weer tot drie. Hè? Dat is een, een bekend telschema daar. Daar gaan we niks aan veranderen. En dan roept u uw favoriete drankje. Ja, ook handig voor straks naar de borrel. Sommige mensen gaan dan meteen weten. Hè? Die denken dan: wel, is het nou appelsap of is het nou gin tonic? Of bier of witte wijn. Dat ja, is allemaal mogelijk. Dus uw favoriete drankje op drie. Daar komt ie. Eén, twee, drie. Ja, nou, in ieder geval heel veel. Oké, okay, nu gaan we even de ultieme onzekerheid in. Uh, ik tel weer tot drie hè, en dan roept u uw pincode. <racht> en u mag zelf kiezen welke. Sommige mensen denken meteen, nou die ING, want dan pasje ben ik toch een keer kwijtgeraakt. Sommige mensen denken, nou, ik roep gewoon 000, Want het zijn vier cijfers, dat weten we in ieder geval. Hè. Dus uh, ook hier weer, he, als, als iedereen het doet, is er niks aan de hand. Als er één iemand is die, die het roept, ja, dan heb je kans dat je na afloop misschien gepakt wordt, dat weet je maar nooit. Um, dus uw pincode op drie. Daar komt die. Eén, twee, drie. Ja, het is al, wordt allemaal opgenomen, hè. Dat weet je. het wordt allemaal opgenomen. Nou, dat gevoel een beetje, dat, dat uit, uit de massa staan, nou, daar zijn we al een heel eind. Um, ik zou zeggen, uh, uh, gaat u even zitten, want... Uh... kijk, wat er nu gebeurt is interessant, hè? Zichou ik zeggen, eigenlijk zeg ik ontspan, hè? want de opdrachten zijn voorbij. En natuurlijk doet iedereen zijn jasje dan natuurlijk meestal weer aan, de meesten wel. Dus als je de neiging denkt van, oh ja... Als je dat doet omdat je het koud hebt, denk ik, oké. Okay. Als je dat doet omdat ik denk van, ik blijf hier niet in mijn overhemd zitten. Straks zien ze het. Dan heeft u misschien toch het onderwerp nog niet helemaal begrepen. Maar we gaan er nog één stapje verder. Want um, ja, bevrijd van zekerheid gaat over het loslaten van patronen. Hè? Dat is, dat, het verwelkomen van onzekerheid. Wij hebben het, met de improvisatietheater hebben wij het altijd over dat je het jezelf gunt... Dat er meer mogelijk is dan wat jij denkt. Nou, dat gaan we even doen in de oefening, want dat is altijd handig. Daar kan je wel uh, allerlei dingen over roepen. Maar, uh, begin eens even, doet u allemaal even uw handen over elkaar. Gewoon uw handen over elkaar, zo. Beginnen gewoon zo, hè? dat staat ook een beetje stevig. Oké, okay, en uh, als u dan kijkt: van oké, okay, dat zit zo. Draai het nu eens om. Dus, andere arm boven. <lacht> Sommige mensen zie ik. Dat het ook alweer? Even zoeken, hè? Maar dat is even winnen, want ja, vanaf de, vanaf de kleuterschool zijn we natuurlijk gewend. Ja, je, je, je leert het op een bepaalde manier zo. Je lichaam heeft dat ook nodig, zekerheden. Dus la, je zal mij niet laten horen dat je alle zekerheden moet loslaten... of dat je je moet bevrijden van zekerheden. Ze zijn heel handig. Het gaat erover dat je het verwelkomt wanneer er iets anders langskomt. goed, het denken in patronen zit... ...steviger in onszelf verankeren dan wij zelf denken. Ik ga zo direct uh, uh, drie vragen stellen. En uh, u, u, mag, u mag uw armen weer loslaten. Sommige mensen denken van, oké, okay, ja, ik zit eigenlijk wel lekker zo. Het is een beetje, toch een beetje veilig, hè? want dat is eigenlijk weer het volgende. Je denkt, oh ja, dit is eigenlijk wel prettig. Maar goed, ik ga u zo direct drie vragen stellen. En De bedoeling is dat u daar gewoon in uw hoofd, hè, dat u denkt van, dat u daar antwoorden op denkt. Maar het moet een fout antwoord zijn. Ja? Oké. Okay. Um, de eerste vraag is als volgt. Ja, bedenk, het is een fout antwoord. Uh, wat is de hoofdstad van Frankrijk? Ja, even gewoon even bedenken. En slaat op. Weet ik niet, is geen optie. Ja? Slaat op. Oké, okay, dat is vraag 1. Vraag 2 is, uh, uit hoeveel spelers bestaat een voetbalteam? <lacht> ja, bedenk, antwoord... Slaat op, hè? fout antwoord. En de laatste vraag. Ja, uh, dit is de, de killer, zeg maar. Um, wat is de lievelingskleur van mijn vrouw? <lacht> huh? Oké, okay, nou, ik neem aan dat u de antwoorden nog wel een beetje herinnert. En dan wil ik even een vraag stellen. Um, eerst even een, een, een, een hele korte oefening vooraf. Wilt u allemaal even uw rechterarm omhoog steken? Ja? En de, de linkerarm. Nou, goed. Dat is goed om te realiseren. Dat er dus geen fysieke beperkingen zijn. Als ik straks ga vragen om uw mening te geven. Zoals gisteren we dat ook zagen. Van, zijn er opmerkingen of vragen daar nou dan? Maar in ieder geval kunnen we constateren dat er geen fysieke beperkingen zijn. Dus dat scheelt. Oké, okay, zo direct. Um, het antwoord op de, bij, het antwoord op de, de vraag... De hoofdstad van Frankrijk. is. Het goede antwoord is Parijs. Toch, daar zijn we het wel overheen. Maar nu het foute antwoord. Um, wie van u had als fout antwoord een andere stad in Frankrijk? Kijk, het grootste deel had een andere stad in Frankrijk. Wat, wat had u als. Uh... Lille. Lille. Lille. En wat, wat, wat had u als antwoord? Ettenleur. Ettenleur. Ook heel goed. Wat had, wat had jij als antwoord? Lyon. Ja. Um, wat ik aan wil geven is dat uh, uh, we denken in patronen. Want kijk, het goede antwoord is Parijs. Maar elk antwoord aan Parijs is goed. Je had ook kunnen zeggen kippenlevertje. Of fietsenstalling. Of 12vingerige uh, darm. Dat had allemaal gekund. Maar wat we doen in ons systeem is we gaan naar een andere stad. En iemand die heel creatief is, zoals u, die, nou, die gaat zelfs naar buiten, buiten Nederland, dus die gaat naar Etteleur. U had eigenlijk één hoofd. Drie keer Etteleur. Drie keer Ettenleur. Oh, drie keer Ettenleur. Dat is ook een soort van zekerheid, hè? Nou, dan weet ik in ieder geval heel goed. Oké, okay, uh, tweede vraag. Uit hoeveel spelers bestaat een voetbalteam? Wie had een ander getal dan 22? Interessant, ook daar had het ook weer uh, schilderij kunnen zijn, of kopje koffie. Maar ons geest, de gauw je zegt, oké, okay, hoeveel, dan gaan we naar getallen. Maar het had alles kunnen zijn, behalve 22. Op sommige mensen denken van, uh, 22, ik zeg 11. Uh, ja... Um, dus onze geest trekt ons naar de vijver, terwijl er eigenlijk een oceaan aan mogelijkheden ligt. De hele wereld ligt voor ons open. Kan alles zijn. Je kunt om je heen kijken, je kan lamp zeggen, je kan glas en oh, heb je dat weer. <lacht> Sorry hoor. Glas en lood, alles kan. En toch worden onze, onze geest trekt ons naar... Oh ja, we doen iets anders dan het elftal. En als laatste. Um, want dat is natuurlijk eigenlijk ja, de, de, de, de, het, het idiote. Want jullie, jullie kennen mijn vrouw niet... Maar wie had een kleur, een wie had een kleur? Nog, ja, jullie, en, en je loopt zelfs een risico dat het goed is, hè? Want jullie kennen mijn vrouw niet. Dus wat voor kleur had jij? R ja, het had zomaar gekund. Dus je loopt een enorm risico dat het toch goed is. En toch blijven wij onszelf trekken naar dat vijvertje met de kleuren. Maar eigenlijk, binnen improvisatie noemen wij dat flexdenken. Sta jezelf toe en besef dat je in, dat hoe snel je in patronen schiet. En denk aan de verruiming van de mogelijkheden. Want eigenlijk is dat het bevrijden van zekerheden. In mijn optiek. Dat je jezelf het gunt dat dingen anders kunnen zijn dan je denkt. En dat je bewust bent van de patronen waar je in daakt. Nou om dat even uh, als laatste nog toch voor jullie te laten zien hoe, ik, hoe dat werkt. Noem eens een... een uh, Noem eens een aantal onzekerheden, hè, die uh, gewoon... Dat hebben we geoefend, we hebben dingen geroepen. Dus nu, uit de, kom uit de massa, dus dat kan nu gewoon. En we zijn toch met z'n allen. Een a, noem eens een paar onzekerheden die je wel eens hebt. Uiterlijk. Uiterlijk? Het weer. Blut. Ik hoor de stoelgang... Ja, geld hebben we al. Haal ik, de trein. Haal ik de trein? Ja, dat is heel kwetsbaar. Dat is heel goed. Haal ik de trein? Jullie zijn heel goed bezig met jezelf kwetsbaar opstellen. Iets wat je echt, iets wat je, waar je echt onzeker over bent. Liefde. Liefde. En wat is daar? Hoeveel ben je daar onzeker over? Wat zeg je? Of je ook beantwoord wordt. Hey, en als, uh, als onzekerheid, waar we dit een, een beetje over hebben. Als dat een, uh, een dier zou zijn. Hey? Ik probeer het even in. Het, wat voor dier zou dat wezen? Wat voor een beeld zou je daarbij hebben? Een haas. Wat zeg je? Dat is de enige echte goede, foute antwoord op deze vraag. <lacht> Oké, okay, nou, um, Zoals jullie zien, dit, dit heb ik niet voorbereid. Dit kan ik ook niet voorbereiden. Uh, voor mensen die nog denken, ik ga hier een stukje over dichten. Uh, ik stap eigenlijk hiermee de onzekerheid in. Samen met jullie, want jullie weten dat ook niet wat ik ga doen. Uh, wat zou de eerste zin zijn om, om mijzelf nog maar even wat verder in het grote niets te trekken? Wat is de openingszin van dit gedicht? Ben ik wel leuk genoeg? Ben ik wel leuk genoeg? Dan sta ik daar. S morgens vroeg. Met die prangende vraag, ben ik wel leuk genoeg? Dan denk ik van nou, één ding is niet zo fijn, haal ik in Godesnaam nou wel die trein. Want ja, de Vier-stichting wacht op mij. En daar word ik zo verrekte blij. Want daar staan al die studenten en die vormen staan op het te wachten. Ik zit naar inspiratie en lering te wachten. Want ja, bevrijd van zekerheid. Kent dat wel tijd? En dan sta ik daar bij het ontbijt en eet ik een croissant. Voel ik liefde in mij en denk ik... Uh, ik denk dat ik van binnen brand. Want jij bent voor mij de enige die ik werkelijk leuk vind... Maar ja, ik voel me af en toe net een klein kind uit Etten-Leur. dat snap je wel, want het is best wel een eind rijden en toch was ik hier snel, want ik ging natuurlijk met de auto, want niet met die trein, omdat die nooit op tijd kunnen zijn. En helaas had ik geluk, want in dit geval was het weer wel oké, okay. dus dat zat me vanmorgen best wel mee. Alleen ja, ik had te weinig slaap gehad, want gisteren ging ik maar door en door en nu is het diepe gat. Het gevoel van er niet kunnen zijn, omdat mijn geest, mijn mentaliteit, mijn brein eigenlijk overspoeld wordt. door drank van gisteren, ja, en eigenlijk, dat wist ik wel, maar ik heb me natuurlijk laten verleiden. En als een eendagsvlieg, was het gisteren, en jullie zijn allemaal vandaag tweedagsvliegen. En daarom, dames en heren, ik zou zeggen, voel jezelf over je eigen zekerheid de baas. Want ja, jullie begrijpen al, ik wil natuurlijk toe naar die haas. Want ik stap natuurlijk wel, dat jullie straks als gekken rond gaan rennen. Om natuurlijk deze, gene en jezelf te verwennen. Maar uiteindelijk gaat het erom, durf je gewoon te staan voor wat je bent? Of ben je bang dat iemand jezelf als bange haas herkent? Want dan loop je door en sta je niet werkelijk voor wie je bent? Nee. Dat mensen de angst en onzekerheid in je herkent. Dat is natuurlijk de grootste angst van ieder mens op aarde. Ben ik wel de moeite waard? En daarom, dames en heren, het geheim van de vrijheid van zekerheid is mentale flexibiliteit. En als jullie een klein beetje kunnen denken in die richting, dan is dat de grootste verdienste van de Veerstichting. Dank jullie wel.